Nos is deel 2. God, help me please. Hé, hey, een touw, ik ben gered. God, je hoeft het niet meer nodig. Oké, okay, wat gij wilt. Don't forget to subscribe. Klik on the red button down below. Thanks for watching.